Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Als christenen zijn we geroepen om liefde te tonen aan anderen. Zoals in het Bijbelvers Johannes 13, vers 35 staat, anderen zullen zien dat we Jezus discipelen zijn als we elkaar lief hebben. Heel veel mensen zien liefde als gewoon een gevoel, maar het is zoveel meer dan dit. Ware liefde openbaart zichzelf door ons doen en laten. Dit doen en laten hoeft geen onmogelijke of overweldigende daad te zijn. Een van de beste manieren om de liefde van Jezus aan anderen te laten zien... is door het doen van eenvoudige en alledaagse dingen. Punt 1. Zoals het geven van een klein geschenk of een bemoedigend gesprek voeren... met een zwaarmoedig persoon die behoefte heeft aan een vriend. Punt 2. Of een tas gevuld met boodschappen geven aan een alleenstaande moeder uit de buurt die moeite heeft om eten op tafel te krijgen. Punt 3. Je kunt de liefde al tonen door alleen maar te glimlachen of te groeten naar iemand die je op straat, op de gang of in een winkel tegenkomt. Er zijn veel verschillende manieren om de liefde van Christus te tonen. Wanneer je zijn liefde laat zien aan iemand anders, dan kan dat het hart verzachten van die persoon. Voordat je het weet, zullen zij ook manieren ontdekken om liefdevol naar anderen uit te reiken en hen liefde te tonen. Dus laten we Gods liefde vieren en laat Hem jou leiden. Legt Hij nu de naam van iemand op je hart? Ik wil dat mijn liefde voor Jezus tot uiting komt in de wijze waarop ik liefde toon aan anderen. Zelfs aan degene van wie het moeilijk is om van te houden. Als ik het hart van iemand kan verzachten door Gods liefde, dan zal diegene vervolgens misschien weer het hart van iemand anders verzachten door liefde. En diegene zal op zijn beurt weer uitreiken naar anderen. En Gods liefde zal blijven stromen en worden doorgegeven. Binnen de kortste keren hebben we dan een ware liefdesrevolutie. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil graag dat mijn liefde voor u tot uiting komt in de wijze waarop ik liefde toon aan anderen. Leer mij hoe ik uw liefde kan tonen aan een ieder die u op mijn pad brengt. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.